Vanuit een prachtig wit tjellie in Slovenië wens ik je een fantastisch nieuwjaar. Een jaar waarin ik je wens dat je je intuïtie ook zakelijk gaat inzetten. Op zo'n manier dat je veel gemakkelijker beslissingen kan nemen en dat die beslissingen ook een positieve impact hebben. Een impact op jezelf, een impact op je bedrijf, een impact op de wereld en een impact op de mensen met wie je werkt. En ik heb een cadeautje voor je. Klik ergens hier beneden of links of rechts. En dan kom je zo bij het cadeautje. Heel veel plezier ermee en een fantastisch nieuw jaar.